Dit zijn mijn tips voor een leuke vakantie in Italië. Wanneer je door Italië gaat reizen is het echt een super leuke manier om dit met de trein te doen. Het is eigenlijk een hele goedkope manier en je kunt eigenlijk overal komen. Italië is natuurlijk het land van de pizza. Uh, en de beste pizza die ik ooit heb gegeten in Italië is in Napels en dat was in de pizzeria Trianon. Uh, het is een hele leuke pizzeria, het is niet mega gezellig zitten, maar de pizza is echt fantastisch heel veel bekende streken in Italië waar veel Nederlanders naartoe gaan zoals bijvoorbeeld Toscane, maar het is ook leuk om naar een andere streek te gaan zoals bijvoorbeeld Umbria of Puglia. Hier zie je ziet echt hele mooie dingen en het is gewoon net iets minder toeristisch.